Oké, hey, nog een keer. Dat is het leuke als je het koppelt naar het rijden. Nu is je bekken te ver naar achter. Ja, goed gezien. <lacht> wat, wat, wat zijn je bekken nou ook alweer? Dat stuk Je kan tot een. hem Ja, Dat is te veel naar voren. Niet aan je knieën. Sorry! Nee, <lacht> maar dat verandert niks, dat is echt niet. Voor mijn, gevoel, mijn gevoel verandert. Oké, hey, Ja, ja lekker. Super, super, Heel goed, zo is die echt. En weer los, heel goed. En dan bek. is ook de vol. cool. Je Moet omhoog, omhoog, omhoog. En nu moet je je bekken ja. iets mijn kant op doen. Ja, dat is <lacht> Toch een kant, nog een aanspannen. Nee, ja, iets naar voren. Doen. Je moet iets bekken, want dan je bent niet recht. Ja, dat is beter. Precies. En nou nog heel een beetje knikje uit Je jouw. hoofd, ja, ja, ja. Perfect. Ja, heel goed. En nu tien minuten voor. Maar... Ja, tien ja. je... minuten verder. dus net als met een paar ga Dit ik juist een kleintje. De kleine details. <laughs> ja. dus als jij hem traint super goed, maar je hoofd net niet ja. zo... Dus je treedt ja. het hier. Ja, dan is weer die schouder die vast gaat. Ja. Dus heel precies trainen. Super ja. precies. Um, basketbal. Oh, basketbal. je hebt een basketbal. Of een regenboog. Ja, een regenboog oh een regenboog. Ja, oh, die ging net in, ja. Oh ja, die heb jij net gedaan. Oh, en dan als dat lukt, zak je door. Ellenbogen blijft bij je lijf. Ja. Als je hier komt vast, je gaat omhoog. <lacht> Blondie mis me. Volgens mij moet ik gaan. <lacht> Oké. Okay. Okay. Ik had de Maar het gaat de wereld? De details. Oh, ik heb een beestje. Oh ja, nee. Nu kan ik niet meer sporten. <lacht> kom maar. Dat is mooi. Heb je dat? Dat nee. heb je kijkt, het goed, ja. Oh. Dat, is, dat was ook wel een leuke techniek. Ja, ja Dat heb ik net niet op film Ah, nu ligt hij op zijn rug. Laat ja. hem gaan. Ga door. Kom. Doei. Okay. Hij is <laughs> helemaal helemaal voor ons. Doei! Halemaal ja, okay, afleid mijn neurus <laughs> Toch. Maar dan, of dan ben ik altijd. Het is omhoog. Ziet hij je schouders. Dit is moeilijk hè. Dit is heel moeilijk. Ja. Ik hou die bal niet recht. Voor jou is deze eigenlijk te moeilijk. Moet je eerst die plank op je handen gewoon kunnen. Je doet hem nu op je ellebogen, hebben we net gedaan. Ja. Daar moet je hem eerst gaan trainen. Ja. Dan ga je het zelf proberen op je handen en dan pas met die bal. Jij weer met die bal. En zeg maar. Super. Heel goed. Dat is heel mooi in je voor aan. Nog eens kant, de bekken kant gekanteld hoor. Ja, ik ga deze, deze rug halen. Deze is lager dan de andere kont. Oké. Okay. Doe nog eens? Nee, je kont zo lager Je, kont zo, kont je, je kont komt zo ongelijk. Ja. Mijn kontdeel is lager dan jouw kontdeel. ja, als ja, jij zegt ik ga met mijn rug halen, dus ik dacht dat ja. het een beetje jouw natuurlijke curve was. Maar dan is moet die, je die ook, ook hoor. die iets aanspannen, ja. zodat die de bolle ik heb, wordt. Ik heb heel snel een holle rug. Ja, dus probeer... Zak maar. <laughs> Zak maar. En nu kantel je. Je kantelt, zeg maar. je kantelt. Het is wel gekanteld hoor. Gastig, ik zie er helemaal recht naar. Ja, maar als je hier komt en als je dan kijkt zie je dat ze net gekanteld is. Nog eens? Ja, oh, ik kan niet meer hoor. Oh. <laughs> nee, wacht. even mijn armen twee keer, dan rust ik ja. Nog een keer. Het is makkelijk praten hier vanaf deze moment. Ja, <laughs> ik zie er zin zin zin ja. Zin er zin is. de zin in gaan. ga je ook Geweldig. Kijk, nu is ze recht. En nu komt het zo, zie je? Oh ja. Zie je? Ja, naar rechts zakt ze ja. als ja, ja, fietsje. Ja, nu, niet, ja, niet ja. Goed. nu is het goed. Inderdaad. Ja. nou je rug weer iets bol. Ah. Je weet waar je op moet letten. Ja. Ik ja. heb ook ja. de de de de, de als je dit goed kan, je kan het ja. voordoen met de bal, wat je dan kan doen. Dat is next level. Daar. Je laat je goed zorgen dat je recht, dus niet te ver voor je, maar recht om je schouder. En dan laat je, je het behoud van je. Oh, ik heb thuis zo'n zo wieletje dit. ook. What? Dat wieletje heb ik ook wel een keer gedaan. dat is makkelijker dan met een bal. Ja, met een bal is echt eerlijk. Je kantelt uh, Bas. Ik ken maar drie mensen in de opleiding die dit kunnen. Het zijn allemaal tafel. Oh, maar ga Ik ga het oefenen hoor, thuis. Ja, maar, dan gaan dat, is dat is leuk. Huh? Probeer maar eens. Hey, en dan ik eerst, dacht ik ga thuis eerst oefenen. Eerst dit, dat is moeilijk genoeg. <laughs> dat je hier op laat vallen. Ja, je laat hem over je onderarm rollen. En dan geef je het gewoon op. Dan doe je het opnieuw. Terug, dat gaat toch niet. Nou, dat opgeven, dat lukt wel denk ik. Ja, dat ben ik goed is. Stand 1. Hey. Geef hey, vooral op. Weet je, als je die oefening kan, terwijl je dus recht blijft, zodat ja. je kont omhoog steken en dan terug kan, dan kan je echt zeggen, mijn core is ja. goed. <laughs> maar toen, je, hebt ook nog... je bent er bijna. <laughs> nog een keer, of nog een keer, doe maar. Doe. Ja, had je niet gezien, ik had net al gedaan. <laughs> okay. Dat is ook een stukje durven loslaten, zeg maar. We kunnen hem in slow motion zetten. zetten, Ja, graag oh, Maar hoe heb, je begint zo met je handen, of wel echt zo? Uh, ik begin zo. Mag ik hem eerst eens op mijn knieën doen? Ja, ja. En je denkt, ik moet het heel erg uit mijn armen halen, maar dat is helemaal niet waar, want je rust gewoon op jou. Ja, precies. Oh, dit is wel goed. Dit is wel goed hoor. Top. Ja, nou, ja, voila. Ja, zo. zo doen. Ja, en Gewoon dan... meepakken elke keer en dan ja. kan je op een gegeven moment ook op je voeten. Ja, ja, top. Top. Nou, ah, dat is wel mooi al. Oké, okay, dat waren de plankdingetjes. Even, moet ik even nadenken, ik wilde nog eens zien. Structuur hebben we gedaan, symmetrie hebben we gedaan. Conditie ja. heb je gedaan. Wilt u met de bal nog iets? Nou ja, ja, dat is, ja misschien wel. Ik heb meer zien dat doet iedereen al. Dit zijn dingen die, die niet krijgen. iedereen doet. Ja. ja, Hij is heel hoog voor die meiden denk ik. Ja, ja, misschien, dus ik, uh, weet niet, ik weet niet wat jij ermee doet. Ik doen. heb er thuis ook zo eentje hoor, want oh. ik merk heel erg als ik een lager heb, dan ben je niet dingen aan het doen als dat je op een paard zit. Oh, ja, ja precies. Ja, precies. Dan ga je onder je konden zitten. Ja, wat gewoon sowieso goed is om terwijl je... de te kijken en op de stoel gaat zitten. Dat ja. je niet gaat zitten. Dit is al nuttig. Ja. En het is natuurlijk heel goed om je... ...om je bekken, zeg maar, je middelen even los te draaien... ...maar ook daar symmetrisch in te worden. Want zoals jij zei, ik zak snel die kant in. Kijk, dan doe je dus eigenlijk dit, hè? Ja. Doe ik dan eigenlijk ook. Want in die dat ging ik natuurlijk ook met mijn rechter en de Dan Kun je klaren, ja. dat weer heel goed trainen, hè? En Kijk, als je je voet van de grond haalt, dan kom je er meteen achter welke kant je op zakt En dat kan je dan compenseren om recht te blijven. En dan train je dus de spiertjes die je uitbalanceren in de dental Ja, ook ben ik ben wel heel benieuwd hoe dat, ja. dat dan Ik doe, doe dat, is dat maar eens altijd zo thuis. Okay. Op je knieën. Ja? En ja, dat is ook heel goed voor je koor dat is heel moeilijk. Ja. Dat ja, is wel leuk. Dat is ook knap. Dan <laughs> zie je, je je knieën dat je naar links hangt. Ja. En, maar dat is We doe nou zittend. Nee, nee, dat kan ik niet. Dat, dat, ik dat doe je te paard nou Dat oefen ik nooit. het moment dat je dit los moet laten, dat... Ja. En dan het, wat je lichaam het eerste doet. Bij mij is dat ook naar rechts zakken, dus dat moet compenseren. Ja, super. <lacht> en als je <lacht> dat nou ook nog eens wil doen, onafhankelijk. Blijf maar zitten. Oh, met ook nog van die gewichtjes. Ja, puur tegelijk. Hou je handen in paardrijpositie. Handen symmetrisch. Kijk, dit is natuurlijk wat gebeurt. Je zakt naar een kant en je andere hand. Je hand die dicht. En je wilt dus niet met je handen compenseren. Ik ga Je gaat helemaal erachter zitten. Ja, dan moet je inderdaad gewoon zo'n grote bal ja. hebben, want je moet loszitten. Ja, ja. elleboog, gelijk je dingen. Ja, precies. Je linker, je linker. <lacht> en een paraplu voor je nodig. Linkerhand <lacht> laag. Oh! <lacht> nou, moet ik anders even naar de auto rennen voor een paraplu? Moet ik als... Nee? Nee, dat mag jij. Oké. Eerst zonder gewichtjes en dan eerst als je voeten los en voelen waar je liggend naartoe zakt. Links naar achter. Links naar achter? Ja. dan moet <lacht> ik niet helemaal naar achter vallen. Ik ga heel erg naar achter toe. Komt, jouw neiging is dit. En als jij dit doet, dan ga je naar achter. Dus als je ja. dit doet... Kom je naar voren op die bal, snap je? Dus hier leer jij ook al niet in ingezakt te zitten, maar rechtop te blijven. Ja, precies. Goed zo. Precies. Maar dan ga ik toch weer naar rechts toe. Ja, dat, dat moet je dus afleren. Soms. Ja, en dan ga je nou, voor jou ook een grote bal komen. Ja, dan mag je gewoon nooit meer op de stand zitten dan op de bal. Sorry Tess. <laughs> ik neem gewoon die bal mee naar school. Het maakt niet uit wat mensen van me denken, ik ga altijd die bal naar school. Kijk je nou de wichtje. Hi, zo. It's raining. <laughs> nou, ik zonder, ik kijk gewoon nog hier. Ellebogen bij je lijf, handen bij elkaar, iets lager. Iets lager nog, beide. Yes. Nou, ik ga dan de bal, been geven. Gelijke hoogte, <laughs> dat doe je dus bij je paard ook. Ja, goed zo. En laat maar los.